Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de verschillende type spiervezels die we zien in skeletspieren. Aan het einde van deze video weet je wat spiervezels type 1, type 2 en type 2x zijn en hun verschillen en hun functie binnen je lichaam. Maar laten we beginnen met wat is een spiervezel eigenlijk? Spiercellen in onze skeletspieren zijn aan elkaar versmolten tot één langwerpige structuur. Al die versmolten cellen bij elkaar noemen we één spiervezel. Eén spiervezel heeft dus meerdere celkernen. Ook zit er in eh, aan elkaar geschakelde actine en myosine, oftewel het deel van de spier dat kan samentrekken. Samen noemen we dat myofibrillen. En er zit ook nog sarcoplasma in, oftewel het cytoplasma van een spiervezel. Eh, met daarin onder andere myoglobine en daar kan dan zuurstof aanbinden. Glycogeen, oftewel de opslagvorm van glucose, en natuurlijk mitochondriën. Ook het celmembraan heeft een andere naam gekregen in de spiervezel, namelijk het sarcolemma. Spiervezels hebben energie nodig om te kunnen samentrekken. Deze energie wordt geleverd door glucose en daaruit wordt dan ATP gemaakt. Dit kan door verbranding zonder zuurstof en dat noemen we glycolyse. Het kan met zuurstof door middel van de oxidatieve fosforilering. Maar wat betekent dat nou? In het kort, spieren die alleen gebruik maken van glycolyse, maken maar 2 ATP's per glucosemolecuul, oftewel inefficiënt. In spiercellen betekent dat dat ze hun samentrekkingen niet lang kunnen volhouden, ongeveer 10 tot 30 seconden. Spieren die glucose verbranden met zuurstof maken gemiddeld 32 ATP per glucosemolecuul, oftewel veel efficiënter. Dat betekent dat de spiervezels de samentrekkingen veel langer kunnen volhouden. In de klassificatie van spiervezels zie je dit dan ook terug. Indelen kan histogemisch, oftewel op basis van de samenstelling van de cel, waarbij je kijkt naar de hoeveelheid myoglobine die erin zit, hoeveel mitochondriën en het type myosine dat erin zit. Het indelen kan ook metabolisch, oftewel eh, of de cel gebruik maakt van verbranding met of eh, zonder zuurstof. En aan de hand van de kleur van de cel. En als laatste kan je ook nog fysiologisch kijken, oftewel naar de functie kijken van een spiervezel. Of het een langzame spiervezel is of een snelle spiervezel. We kennen drie verschillende soorten spiervezels. Laten we beginnen met type 1 spiervezels. Dat zijn de vezels die glucose verbranden met zuurstof, wat we oxidatief noemen. Metabolisch worden deze vezels ingedeeld als slow oxidatief. Om de aerobe verbranding te kunnen uitvoeren, heeft deze vezel veel fabrieken nodig en veel zuurstof nodig. Oftewel, veel mitochondriën en veel myoglobine. En misschien nog wel het belangrijkst: eh, bloedtoevoer. Je ziet daarom ook dat deze vezels sterk gevasculariseerd zijn. En deze worden daarom ook wel de rode vezels genoemd. De uiteindelijke samentrekking van de spiervezel gaat langzaam, maar deze spiervezel kan het lang volhouden. Type 2x vezels, voorheen ook wel type 2b genoemd, krijgen energie door verbranding van glucose zonder zuurstof. Dat is een snelle verbranding die alleen via glycolyse gaat. Maar je krijgt er dus ook maar 2 ATP uh, per glucosemolecuul uit. Deze spiervezels zullen dus snel samentrekken, maar ook snel vermoeid raken. Metabolisch noemen we dat fast glycolytic. Deze vezels hebben weinig bloedvoorziening nodig, omdat ze geen zuurstof nodig hebben bij de verbranding van glucose. En om dezelfde reden hebben ze dus ook weinig mitochondriën nodig. Hiervoor is minder bloedtoevoer nodig en dus zijn deze spiervezels witter van kleur dan die andere. Hierdoor noemen we ze dus ook wel witte vezels. De uiteindelijke samentrekking van de spiervezel gaat snel, maar de spiervezel kan het niet lang volhouden. Als laatste hebben we nog de type 2a vezels. Dat zijn de intermediaire vezels en zitten eigenlijk tussen type 2x en type 1 spiervezels in. Ze kunnen snel samentrekken en maken gebruik van verbranding met zuurstof, oxidatief, en zonder zuurstof, door glycolyse. Oftewel metabolisch delen ze in als fast oxidatief glycolytic. Ze zijn roze van kleur en kunnen snel samentrekken. Deze vezels blijken door training meer eigenschappen van type 1 of van type 2x te kunnen krijgen. Dat is dan afhankelijk van het soort training dat je doet. Daarnaast verschillen je spiervezels nog in kracht, waarmee ze kunnen samentrekken. Type 2x kan de meeste kracht genereren. Dat komt doordat dit type vezel een grotere dwarsdoorsnede heeft. Type 2a kan daarna nog het meeste kracht genereren en zoals je verwacht zal waarschijnlijk type 1 het minst. Misschien vraag je je nu af waarom je deze verschillende type vezels nodig hebt. Het is belangrijk om te weten dat de meeste skeletspieren bestaan uit een mix van deze verschillende spiervezels. De verhouding bepaalt daardoor de maximale snelheid van het samentrekken, de maximale kracht van het samentrekken en hoe snel de spier vermoeid raakt. Spieren die je constant gebruikt, bijvoorbeeld voor je houding of voor je evenwicht, dat zijn de langzame type 1 vezels. Een voorbeeld hiervan zijn je rugspieren. Spiervezels van type 2X worden vooral gebruikt voor de snelle explosieve bewegingen um, en de type 2A worden met name voor de repetitieve bewegingen gebruikt, zoals lopen en fietsen. Download ook de actieve samenvatting en oefen hier nog even mee door. En natuurlijk bedankt voor het kijken.